Het wijzigen van je afzendernaam binnen Outlook 2019 is vrij eenvoudig. Klik op bestand, klik op accountinstellingen, open accountinstellingen, dubbelklik op je mailadres dat je nu gebruikt en wijzig hier je naam. Klik vervolgens op volgende. Het instellen van een andere naam voor je mailbox is nu voltooid.